Mijn naam is Sietse Wiersma. Uh, ik ben uh, directeur van uh, Taser BV. En Vanuit Taser BV maken wij uh, producten welke cementgebonden constructies waterdicht maken. Dat houdt dus in dat als mensen uh, problemen hebben in hun kelders, souterrains, uh, ook wel woonboten hebben we ook al gedaan, die dan lek zijn, dat we die ter plekke weer waterdicht kunnen maken. De, de, de markt waar we ons bewegen is heel breed. Zowel vanaf VVE's tot uh, vastgoedmanagementbedrijven. maar ook particulieren die uh, problemen hebben met hun uh, keld, uh, dergelijke parkeergarages. en die willen ze graag waterdicht hebben. Uh, voordat dat wij komen, hebben de mensen uh, regelmatig grote problemen. En het grootste probleem is wat we tegenkomen: mensen die hebben een huis met een kelder en de kelder is lek. Ze willen het huis verkopen, dat gaat niet, want de kelder is lek. Dan worden wij gebeld. Op het moment dat wij gebeld worden gaan we kijken, gaan we kijken hoe ernstig de situatie is. Nou, 9 van de 10 is de situatie zo ernstig dat we daadwerkelijk met aan die kelder moeten doen. We leggen uit op in het voortraject wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wat het kost. En op het moment dat de kelder dan helemaal waterdicht is zijn de mensen super enthousiast. Want ze kunnen a de ruimte gebruiken en b ze kunnen nu hun woning verkopen, wat ze in principe graag houden. Ik heb vuilputs ontdekt via een artikel in de AD. En ik zat altijd met het probleem dat uh, klanten, als ik een, nou ik maak daar constructieberekeningen Als die constructieberekening had doorgestuurd naar de klanten, dan kwam de factuur erachteraan. Maar heel veel klanten die, ja, die op een of andere manier zijn ze wat laks met betalen en elke maand was ik drie, vier dagen kwijt om achter die factuur aan te gaan van, ja, betalen eens even. Nu ik uh, vuilputs gebruik, ja, is gewoon voor het uh, bestand wordt geüpload en de mensen kunnen het downloaden en, en dan moeten ze ook gelijk afrekenen en dat werkt perfect. Nou, ik zou zeggen tegen bedrijven die, uh, ja, als ze geen betalingsproblemen hebben met klanten, dan is er niks aan de hand. Maar overal zitten wel eens klanten tussen waar ze problemen mee hebben. Om die problemen voor te zijn, kun je ook zeggen van, nou, mensen willen die diensten bij mij afnemen. Dus in principe moeten zij ook vooraf weten wat het kost en dat ze dat geld ervoor beschikbaar hebben. Als je dan oplevert via pijlputs, dan kunnen die mensen ook gelijk afrekenen. De mensen hebben geen uh, rekeningen openstaan staan en ik heb mijn geld er binnen.